Goed zo Joyce! Hé hey, Roosje, wat een modder hebben jullie daar veroorzaakt. Hé hey, Roosje, begin van de zomer. En daar staat Apollo. Helemaal verderop. Ja. Grazie van lekker groen ga lang gas. Hé hey, Roosje! Hé hey, Roosje! Ja al het gas is buiten de wei. Dat is een beetje jammer. Nou daar is nog meer gas, maar dat vind je het meestal niet lekker. Goed zo Joyce! Hé, hey, Joyce! In de volle zon, Joyce. Oh, Joyce. Hé, hey, Joyce. Ja, ik heb niks meer, Joyce. Morgen is er weer nieuw. Daar is het weer donkergrijs. Superwezelvallig weer. De zon schijnt speciaal voor jullie, Joyce. En, en Roosje. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Daar ligt toch niks, Roosje. Hé, hey, Roosje. Goed zo, Joyce! de andere twee hebben we hooi genoeg. Maar ik denk dat het over drieën wel leeg is. Jij neemt ook nog een nooit Joyce! Daar ligt eigenlijk niks om te eten. Morgen is het weer nieuw, Joyce! Ik ben een beetje de ge bezig geweest bez bez bez met de wortels. Hoi Joyce. Hé Roosje, hé hey Roosje. Kijk eens Roosje. Hé hey Roosje.